In Polder gaan zes hele verschillende Marokkaanse Nederlanders... op unieke zoektocht naar hun ware ik. Oh shit! Ik kom ook uit de polder, ik kom uit High Kleine jongen, je bent op deze wereld. Ik vond mij ook een echte kasteel. Geboren in Nederland, maar opgegroeid met de Marokkaanse cultuur. Dat veroorzaakt veel voorkomende identiteitscrisis. Je bent en Mokroos en je bent Nederlands, hè? dus voor die Nederlanders is het ook heel confusion. Hè? Van wat is hij nou? Voelt ze nou wel Nederlands of voelt hij zich nou wel Marokkaan? Dat ik net een beetje anders ben. betekent niet dat ik niet Marokkaans ben. Nazis, please come out from the closet. Ja, dat maakt de closet, ja. Yeah. Wow. Hey, hey, hey. Even rustig gaan, ik ben in Amsterdam. Dit is niet de manier hoe je tegen mij gaat praten. Maar ik heb je niet uitgescholden, ik heb ook je niet... op van harde Ik weet niet ik val hoe iemand tegen mij praat. <truimert> Over jou. Jij wil nu al gelijk hier gaan staan. Ik niet te schreeuwen. Sssst. Want ik, ik ga schreeuwen als ik het wil. Welkom bij Poldermokroos. Het is wel wat anders hè, dan de duinen in uh, Egmond. Stream Poldermokroos op NPO. Plus.